kijk eens kijkers van mijn kanaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Andreas en ik ben vandaag terug op mijn Topia. Jongens, vandaag ben ik naar de politie gegaan. En daar is mijn brein gesmolten. Dus jongens, ja, ik hoop dat jullie van deze video genieten. Laat zeker even een like achter. 30 likes zou super awesome zijn. Check ook zeker even mijn andere video's. Check mijn livestreams, wees et cetera. Check mijn Discord en abonneer op mijn kanaal. Bijna 3000 abonnees, super awesome. Dankjewel ook voor iedereen dat meegedaan heeft aan deze video. Was super grappig. En um, ja, geniet van de video. Hallo. Yo. Roy, jij hebt wiet, wiet gekocht en je gaat nu aangifte doen dat je werd gescamd. Ah, ja, oh, wat zielig. <laughs> dat is een mooi. Bloedje. Ik kan het niet meer volgen, waar gaat dit over? Nou, ik ga het uitleggen, nee, ik ga het uitleggen. Okay, uh. Nou kijk, uh, <laughs> wat het dus was. Uh, Roy heeft biet, Roy gaat zeggen naar de politie, omdat hij is gescamd dus een Want hij wil wiet gaan kopen, uh, of hij heeft wiet gekocht. En hij heeft spullen aan een gegeven om te bewaren voor als hij dood werd gestoken. En nu gaat hij um, zeggen tegen politie. Uh, de hoi, ik heb niet gekocht, alleen en ik had mijn stof aan het voetje van gremstel worden. Ik, ik heb en, en, oh, en nou wil hij niet goed geven. Ga je nu Celus invullen? Ja. Oké, okay, kom. Um, ik, met, ik heb er veel geen nodig. Kom, kom, kom. Want als je... Oh, je bent zo'n baby. <lacht> <lacht> kom, kom. <lacht> <lacht> oh. Ik met jou, hoi. Ik ga wel die basje, uh, <lacht> <laughs> ja, het is die beste. Ga naar de politie en zeg haar we moeten ook doodsteken. Nee, ik maak boekje. Oh, ik heb wel... gewoon. <laughs> ik ben 50 euro rijker, let's go. <laughs> Andreas, Andreas, even search, wat heb jij op aarde gezet? <laughs> <laughs> Hoezo? <laughs> Roy is jouw kind, dus ja. <laughs> Hoe zit Rooi mijn kind? Ja maar kijk wel nou naar zo'n gezicht, daar kun je toch geen nee tegen. Kijk naar mijn gezicht. Dat is een halve pingwing. Bro, mijn pingwing is gewoon geweldig. Ik heb een strafblad van hier tot in Afrika. Gooi, mag je nou lezen? Bro, Boy. wat is dit? Ik kom hier een VOG okay. aanvragen. Het kost 1k. Voor die Bro, dit is zo'n bullshit. Ik, <laughs> ik ben een jaar niet ingelogd. ja, Mag een... uh, ik beter weet dat strafblad weet weet. zien? <laughs> wat? Cosmopolitan! Wat? Ik ben helemaal Cosmo. Okay. Nee, goed, bro, wat? Wa <laughs> ik moet me aan de strafblad bekijken, bro. Ik heb een strafblad van tot in Afrika. Ik wil weten wat ik allemaal heb gedaan. Ja, ik weet ongeveer wat ik allemaal heb gedaan. Ik heb polities geslagen. Ik ben tien keer opgepakt met een wapenstok. Ik heb mensen bedreigd. Ik heb ingebroken. 100 keer of zo. Waar lachen jullie om. Of waar moet ik, dan, moet ik dan weer helemaal naar Cosmo gaan? en? Nee. Over 7 dagen. Bro, het is de 7 dagen. Wil je mee naar school? Nee, ik bro. Ik ben steeds straf voor drie feiten. <laughs> Waar Ik kom op mijn Ik kom hier en ik wil een vocht aanvragen. <laughs> Weet je wat die persoon? Ik, ik krijg die vocht, staat negatief. Ik vraag ze van, ja, uh, wa waarom is het negatief? Je hebt een strafblad van die team Afrika. <laughs> Maar ik heb, wel, ik heb wel een kwijtschending. Ik moest een kwetschending van 1000 euro betalen. Jezus Christus, dan moet ik over 3 tot 5 dagen naar Cosmo gaan. Waar moest ik nu weer naartoe gaan? Cosmo, politiebureau. Ja, politiebureau. Dankjewel. Dus ik moet over 3 tot 5 dagen naar Cosmo, po politie. Daar krijg ik een kwijtschending. Dan moet ik met die kwijtschending naar hier toe gaan. En dan kan ik met die kwetschending een vog aanvragen. En dan kan die vog nog steeds niet afgekeurd worden. Hij zegt dat ik maar drie foute dingen heb gedaan. Ik kan er wel tien dingen opnoemen. Maar ik ben opgepakt geweest, maar oké. Okay. Ah oh ja, een keer voor drugs ook. Fuck. Het komt allemaal en een, terug. Ja, en een kogel. Ik had met een kogel ingebroken in het politiebureau. Haha, dude. ik riet had je ook in het politiebureau ingebroken. Ik ik even aan inpassen aanvragen eerst. Oké, okay, gaan we misschien eindelijk mijn vocht krijgen? Please, alsjeblieft, alsjeblieft. Please. Als het negatief is. Hè? Eindelijk. Thanks. <laughs> Twee weken. Oké, okay, ik denk dat, uh, dat ik Marcel Burger van Kreden moet gaan worden.